Ja, ik ben Hester Veldman en ik ben wethouder in de gemeente Ede. En vandaag heb ik even meegedraaid met het opruimen en schoonmaken van de wijk. Wij doen beheren openbare ruimte voor de gemeente Ede. We doen de, de onderhoud van de, van, de, van de wijken. We doen de de straten vegen. We doen het onderhoud van de beplanting. De ledigen van de prullenbakken, de van de ja, straatkolken en de reinigen van de riolen. Mijn naam is Jan van der Brink, ik ben 62. Ik uh, doe voor de gemeente Ede doe ik de prullenbakken leeghalen. Ik mag vandaag met Jan meelopen, hoe vind je dat dan? Leuk, Leuk toch? Ja. <laughs> Als het een zootje is en je ruimt het op, is het toch eer voor je werk. High five. Hoe no. Hoe de mensen de afvalhelden kunnen helpen. Je kunt je eigen aanmelden bij de gemeente. En dan als je gewoon de buurt helpt En ik vind echt de mensen die dat werk doen. Daar ben ik echt, wij als ASW zijn er erg blij mee. Maar zo meer mensen er eigenlijk aanmelden. Het is je eigen wijk schoonhouden. Als iedereen zijn eigen straat probeert schoon te houden. dan hebben we een mooie, mooie gemeente Ede.